Wij zijn Hotelsterren. Wij geven hotels de officiële sterwaardering. Samen bekijken we uw hotel, we luisteren naar uw ambitie en kijken door de ogen van uw gast. Dat doen we samen, objectief, eerlijk en transparant. Met een persoonlijke en frisse blik. We adviseren u over de aanpassingen die nodig zijn om die ambitie in sterren te vertalen. Nou, we hebben voor Hotelster gekozen omdat wij denken dat de samenwerking heel fijn zou kunnen zijn, wat, die ook, wat ook gebleken is. Het is een objectief verhaal, jullie zijn eerlijk, een frisse kijk op zaken en wat ons betreft is het dan ook gunstig dat de gasten dat kunnen controleren. Ik heb de leukste baan van de wereld. Ik kom bij trotse hoteliers en mag ze adviseren om het beste sterren resultaat te behalen. Hierbij staan ambitie, en Samenwerking Centraal. Maar vooral jouw advies uh, en jou, uh, je tips daarin hebben ons echt wel uh, enorm geholpen. Um, dus het is heel belangrijk om direct die gast tevreden te hebben en te zorgen dat dat ook op een bepaald niveau blijft. Dus dat vond ik, ja, dat vond ik heel erg prettig. Dat je meedacht en meekeek wat mogelijk en haalbaar was. Net als u hebben we een passie voor hotels en gastvrijheid. Elk hotel is uniek en toch te vergelijken met meer dan 21.000 andere hotels in 13 landen in Europa. Op basis van de Europese normen. Met als doel dat de gast weet wat hij mag verwachten in uw hotel. En of je nou 2, 3, 4 of 5 sterren hebt als hotel? Je moet zichtbaar zijn op de toeristische markt. Kortom, wij zijn hotelsterren. We erkennen uw sterambitie, Objectief en transparant. Voor hotel en gast.